Hallo, mijn naam is Kees van Gent. Ik werk voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. En samen met andere instellingen werk ik aan het SURF innovatieproject Copyright Tool. Ter ondersteuning van het onderwijs gebruiken docenten heel vaak artikelen of delen uit boeken. Heel vaak in digitale vorm. En hoewel zij zich bewust zijn dat dit onderwijsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is... ...kent men niet altijd alle regels. En om hen te helpen, de docent, bij het correct gebruik van omgaan met auteursrechtelijk beschermd materiaal... ...ontwikkelen wij de Copyright Tool. Deze tool wordt onderdeel van de digitale leeromgeving van de instelling. En wanneer een docent een bestand beschikbaar stelt aan de digitale leeromgeving... ...dan wordt hij door de tool geadviseerd hoe het zit met licenties of er open access materiaal beschikbaar is en of er eventueel kosten zijn verbonden aan het hergebruik van het materiaal. Waarom doen we dit? Als docent krijg je advies op maat over het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De universiteit krijgt inzicht in het hergebruik van dit materiaal en de universiteit krijgt een overzicht van de kosten. En daarbij benutten we de mogelijkheden van open access beter. Kortom, we maken het makkelijker voor elkaar en we voorkomen extra kosten. Hoe werkt de tool nu? Na het uploaden van een bestand in de elektronische leeromgeving... worden deze door de tool gecontroleerd op auteursrecht. Overzichtelijk wordt dan aangegeven of het bestand gebruikt kan worden... of dat een actie nog nodig is. Het kan zijn dat de tool een open access alternatief heeft gevonden. Of dat er aanvullende informatie gegeven moet worden. Of dat er een reden is dat het bestand beter niet gebruikt kan worden op deze manier. Na de controle is er een helder inzicht in het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in de cursus. De volgende stap die wij nemen is het draaien van pilots. Wil jij een van de eerste zijn die deze tool in gebruik neemt? Of wil je op de hoogte gehouden worden door het ontvangen van een nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op en ga daarvoor naar surf.nl. Copyright project. Dankjewel voor het kijken.